Hoi, ik ben Danielle en dit flietscolleges gaat over leverinsufficiëntie. We gaan het eerst hebben over de functies van een gezonde lever en daarna zullen we ons verdiepen in leverinsufficiëntie en levercirrose. De gezonde lever heeft heel veel verschillende functies. Zichting Iton heeft een overzichtelijk schema gemaakt. Vanuit de vena porta en de arteria hepatica komt bloed de lever binnen. De vetten, koolhydraten en eiwitten die net uit de darmen zijn opgehaald, komen hier om verwerkt te worden en zo ATP te maken. Ook zorgt de lever voor detoxificatie, het haalt giftige stoffen uit het bloed en breekt stoffen af die we niet meer nodig hebben. Tevens heeft de lever een opslagfunctie voor veel verschillende stoffen, zoals ferritine en diverse vitamines. Verder is de lever druk met het maken van plasma-eiwitten, zoals albumine en het maken van stollingsfactoren die ervoor zorgen dat we niet doodbloeden. Een belangrijke functie van de lever is het maken van gal. Hierin kunnen we onze afvalstoffen kwijt, zoals biorubine, cholesterol en galzouten. Leverinsufficientie volgt de route van een gezonde lever naar een vervette lever, naar een leverontsteking en uiteindelijk naar cirrose. Alle stadia zijn reversibel behalve de laatste. In Nederland is de belangrijkste oorzaak alcoholmisbruik. En in grote delen van Azië en Afrika zijn juist virale infecties met hepatitis B en C de meest voorkomende oorzaak. Wanneer patiënten in het stadium leversirose zijn beland, dan is de lever aan het veranderen in één groot litteken. Hierdoor kan functieverlies optreden en daar zal de patiënt klachten van krijgen. Portale hypertensie, omdat de bloedstroom niet meer goed de lever in kan door alle littekenvorming. Hierdoor zal de druk verhogen. Hierdoor kan nierinsufficiëntie ontstaan, net als oisovige sparietjes, oftewel kwetsbare vaten in de slokdarm, die bij het doorslikken van voedsel ineens kunnen gaan bloeden. Ook zal de hoge druk water uit de bloedvaten drukken, dit leidt tot acites. De verminderde galaanmaak zal zorgen voor opstapeling van bilirubine, waardoor icterus ontstaat, geelzucht. Cholesterol, waardoor vetknobbeltjes op de huid ontstaan, meestal rond de ogen. En deze heet dan xanthalasmata. En door stapeling van galzouten krijgen patiënten heftige jeuk. Door gebrek aan plasmaeiwitten zoals albumine zal ascites ontstaan. Een gebrek aan stollingsfactoren zal zorgen voor een bloedingsneiging. En als laatste zal door een combinatie van het uitvallen van de detoxfunctie en het opstapelen van ammoniak een hepatische encefalitis ontstaan. Dat is een ernstige hersenaandoening door de gifstoffen in het bloed. Hierdoor kunnen verwardheid, sufheid, persoonlijkheidsveranderingen, desoriëntatie en zelfs coma en overlijden optreden. De enige echte behandeling van levercirrose is een levertransplantatie. Voor de rest is het vooral pappen en nat houden. De patiënt moet stoppen met drinken, medicatiedoseringen moeten worden aangepast. Om basitis te verminderen zal de patiënt een zoutbeperking krijgen. En om een hepatische encefalitis te voorkomen zal een eiwitbeperking komen waardoor er minder ammoniak ontstaat. Dit wordt gedaan door dieetaanpassingen, maar ook door lactulose en klisma's te geven. Hierdoor zal de patiënt standaard diarree hebben en daardoor minder eiwitten opnemen. De prognose van levercirrose is niet best. De ziekte is uiteindelijk dodelijk, tenzij iemand op tijd een levertransplantatie kan ondergaan, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Je hebt geleerd over leverinsufficientie, wat de normale functies zijn van de lever, en wat voor klachten een patiënt kan krijgen als deze functies door levercirrose niet meer kunnen worden uitgevoerd. Je weet dat levertransplantatie de beste behandeling is en de rest eigenlijk alleen maar papa en nat houden. Bedankt voor het kijken!